Ik loop hier door de vleugeltjesbloem en ik zie al gelijk twee opvallende dingen: een heerlijk park voor de deur. Nou, waar kunnen de kinderen nog zo de deur uitlopen en lekker spelen? Nou, hier is dat mogelijk. En aan de andere kant zien we royale woningen. Deze woning heeft 137 vierkante meter woonoppervlakte. Ze zijn oerdegelijk gebouwd met betonvloeren en een diepe tuin. Deze woning verschijnt voorlopig nog niet op Funda, maar u kunt hem wel al bezichtigen. Heeft u interesse? Neem contact op met HVMS op 0251 655 086 en ik vertel u graag meer over deze woning.